Goedendag. Goeiedag. Wie mijn, bent u? Mijn naam is Johan Meijer. Ja. Ik ben lid van de centrale cliëntenraad uh, Suplu. Ja. Uit Zeuvenbergen, best Brabant. En ik ben hier vandaag uh, bij uh, het congres uh, om uh, van andere cliëntenraden te horen hoe zij uh, werken en, uh, en doen. Aha. Ik heb vanochtend uh, een... Uh, sessie meegemaakt van het ministerie die iets vertelde over de resultaten van uh, Waardigheid en Trots mm -hmm. en wat mij opviel van uh, het was de coördinator uh, Waardigheid en Trots uh, van het ministerie, meneer Pomp uh, te horen in uh, hoeverre het ministerie uh, eigenlijk uh, uh, nu wil weten hoe het eigenlijk op de werkvloer gaat voor de mensen die uh, eigenlijk met de dagelijkse praktijk uh, te maken hebben hoe, de, hoe die uh, uitrol van kwaliteit en trots uh, dus uh, plaatsvindt. En het was uh, zeer interessant uh, om dat te horen dat uh, nu het ministerie zich echt uh, verdiept in uh, hoe mensen dat, uh, dus de cliënt dat ervaren. Waarom, wat vond u zo aansprekend? Uh, dat het ministerie nu uh, zijn oren ook te luisteren legt uh, bij de cliënt. En hoe hij dan van de zorginstelling waarvan hij de zorg opvangt, hoe die dan omgaan met waardigheid en trots. Mm -hmm. Dus eigenlijk dat je direct met uh, beleidsmakers te maken hebt, waar je gewoon de, de dagelijkse praktijk aan, uh, aan kan vertellen. Hè? Dat ja. je dat mee kan nemen ja. in zijn uh, beleid voor de komende jaren. Ja. Dus, maar dus was er was ook ruimte om dat in te brengen, om ja. uw ervaring ja. Ja. uit in uw praktijk brengen. aan ja. te geven. Ja. En, en, uh, want uh, ze hebben onderzoek natuurlijk gedaan uh, hoe uh, waardigheid en trots uh, bij de professionals uh, werd ervaren. En dus van onze kant dan, hey, die die die zorg dan ontvangen, hoe die het uh, ook ervaren hebben dan. En nu, feitelijk, ja, er gaat een bepaald bedrag naar de zorg, hè? In, dit, uh, in dit geval naar die uh, uh, zorghuizen. En dan, uh, het was voor uh, het ministerie ook belangrijk dat ze weten hoe dat uh, geld eigenlijk uh, uh, wordt toegepast uh, aan die waardigheid en uh, trots bij die uh, zorgaanbieders. En daar kwam uh, dus ook feedback van de aanwezigen uh, over? Feedback van de aanwezigen, ja. Heeft u daar ook iets van geleerd? Ja. Kunt u iets daarover vertellen? Uh, in zoverre vertellen dat... Uh, wat het ministerie zegt van uh, we stellen een bedrag vast voor uh, die zorg in de verpleeghuizen. Maar de uitvoering is verder, uh, ligt verder bij, bij de zorgkantoren. Maar zij willen toch ook weten hoe eigenlijk dat geld dan feitelijk uh, besteed uh, wordt. Hè? Of het echt naar de zorg gaat of naar andere activiteiten zeg binnen een verpleeghuis. Of naar uh, administratie of... Uh, of naar de zorg voor eten, weet je wel. Ja. Dus echt dat ze willen weten van waar dat geld eigenlijk ingestoken wordt. Hè. Ja, helder. Dank u wel. Graag gedaan. En u? Wie bent u? Ik ben Marlies van Kinneke. Ja. Yeah. En ik werk bij Surplus. Ja. Yeah. Onder andere als ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad. En dat doe ik nou sinds een aantal maanden. Aha. En wat heeft u zo al ervaren vandaag? Hoe is het? Nou ik vind het heel bijzonder, de eerste keer dat ik bij zo'n bijeenkomst ben, we zijn vanochtend samen vertrokken en natuurlijk het programma gezien ingeschreven voor workshop er heel veel zin in mm -hmm. en wat ik wel mooi vind om te merken is dat hier gewoon 900 mensen zitten die allemaal betrokken zijn op de kwaliteit, zich bezighouden met cliënt, inspraak de stem van de cliënt moet goed gehoord worden en wordt steeds belangrijker. En dat hier, er ja, dus hangt hier zoveel energie en kennis en er zijn al uitwisselingen geweest. Dus dat alleen al vind ik gewoon. Fantastisch. Inspiratie van elkaar leren. Ja, ja en zien hoeveel mensen hiermee bezig zijn met dit onderwerp en ook hoeveel erin gebeurt. Als je dan kijkt naar waarheid en trots. Als je kijkt naar de, ja, de nieuwe wet die hier aankomt. De positie van uh, cliënten wordt steeds uh, belangrijker mm -hmm. en dat zie je hier terug vandaag. Ja mooi. Dus het is, uh, is fijn om erbij te mogen zijn. Ja. ja. Is er nog iets waar u naar uitkijkt voor de rest van de dag? Waarvan uh... u zegt dat wil ik niet missen. Of daar ben ik heel nieuwsgierig van? Ja, ik, heb nu, ik ga nu een workshop doen uh, rondom uh, communicatie met de achterban. Mm. En dat is eigenlijk ook wel steeds iets waar we naar zoeken. Ook, uh, we hebben als chauffeur ook uh, een thuiszorg. Mm, ja, precies. En dat, ja, hoe krijg je de stem uh, van de cliënt uh, goed uh, gehoord? Wat kunnen we daarvoor inzetten? Hoe heb je de communicatie? He, dus we hebben allerlei ja, hè, middelen ja. uh, die we gebruiken, maar het kan altijd beter. Ja. En dus die workshop ben ik heel erg nieuw naar en we, zijn, we gaan nu lunchen ja. en daarmee ook weer uitwisselen met elkaar van, ja, hoe ga, gaat dat bij jullie? Ik ga vanmiddag naar de workshop van uh, Zorgkaart uh, Nederland in verband ook met de uh, wijziging van de uh, uh, CQ-index uh, naar een andere vorm van, uh, van meten. En dat is toch uh, een uh, belangrijk issue uh, bij de cliëntenraten van hoe we... Meten wij uh, de, de ervaring van, uh, van de cliënt in de, in de praktijk, zowel in de zorghuizen, eh, verpleeghuizen, als uh, straks? Waar de, de aandacht het meest naar uitgaat, naar de, de thuiszorg. Ja, interessant. Nou, ik wens jullie veel plezier en leerzaam. Ja, en, uh, ja, leerzaams. Ja, het en bedankt. Okay. En jij ook? Veel?